Ben jij ondernemer en ben je actief op Facebook? Dan heb je vast al de nodige Facebook live uitzendingen voorbij zien komen van uh, collega ondernemers. En misschien denk je wel, nou dat is helemaal niks voor mij dat uh, livestreamen, veel te intimiderend. Nou dat snap ik helemaal, uh, ik heb er zelf ook last van. Ik vind het ook doodeng. Uh, er is alleen wel iets dat ik voor je heb, waardoor je met meer rust uh, live kunt gaan streamen op Facebook. Wil je nou weten wat het is, blijf dan vooral kijken. Wat je hier ziet is een super professionele opzet van een livestream met vijf camera's in de zaal, cameramannen, een geluidstechnicus en regisseur Rodney van Rodney IT die daar aan de knoppen zit. Uh, zij werken met de meest geavanceerde systemen en camera's zodat de mensen thuis ook mee kunnen kijken bij het event. Uh, het zijn beelden van het event De Reuzensprong van uh, Laura Bablioski. Het event uh, dat ze dit jaar voor het laatst organiseerde en uh, waar echt honderden ondernemers uh, op af uh, zijn gekomen. En ik was er ook en ik ben vooral achter de schermen aan het werk geweest uh, om haar te ondersteunen bij het maken van video's. Uh, maar dus ook bij de livestream, uh, dus achter de coulissen. Uh, daar waar alle camera's bediend worden en uh, waar Laura het podium op gaat, en waar haar klanten op gaan om te vertellen over hun uh, successen. En uh, nou ja, zo'n professionele livestream dat kun je natuurlijk alleen doen als je echt een high-end ondernemer bent. Um, maar livestreamen kan ook heel laagdrempelig via Facebook Live, met alleen je smartphone of bijvoorbeeld ook via je computer. Maar het blijft toch een beetje intimiderend om live te gaan op Facebook. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar uh, ik vind het best spannend en het zit dan vooral in dat live zijn voor mij dan. Uh, ja, een video opnemen met mijn smartphone, dat vind ik niet meer zo spannend. Uh, die neem je op en als het niet goed gaat, dan doe je het nog een keertje over. Uh, maar met live video is het gewoon ja, zo definitief en gewoon super spannend. Uh, dat je ook zo bam in your face bij je face bij je kijkers binnenkomt. Dat ze je van zo dichtbij zien. Uh, ik weet niet, maar ik moet er nog heel erg aan wennen. Maar het is dus wel heel erg slim om uh, te gaan doen. Want uh, Facebook geeft live video's ook een duwtje in de rug. Uh, door een wijziging in het algoritme van een nieuwsfeed. Uh, zodat. Uh, live video's eerder bovenaan in de tijdlijn verschijnen en de kans dus groter is dat je meer kijkers voor je video krijgt. Um, nou zelf heb ik een aantal fijne accessoires gevonden die je helpen om met toch iets meer rust en vertrouwen live te gaan. Uh, het zijn vijf accessoires die ervoor zorgen dat je goed gezien en gehoord wordt tijdens je Facebook live uitzending. Um, wil je nou weten welke accessoires het zijn, geef je dan hier even op om direct toegang te krijgen. Oh, en um, als je het liever bij vooropgenomen video's houdt uh, die je plaatst op Facebook, dat werkt natuurlijk ook heel sterk, vergeet dan niet om je video's te ondertitelen. Dus, um, want dan neemt de kijktijd van je video toe, dus dan heb je de kans dat mensen langer naar je video kijken. Uh, ik heb daar een video over gemaakt waarin ik je precies laat zien hoe je dat doet. Dus ik zou zeggen doe er je voordeel mee. Uh, nou, ik ga weer afsluiten. Uh, leuk dat je keek en tot de volgende smartphone video.